We komen hier vanaf de rotonde Zandlaan-Horalaan de weg op. Na het verlaten van de Meerstrooks rotonde voegen de twee rijbanen hier direct weer samen. De bushalte die op dit moment ten zuiden van de rotonde ligt, wordt met de komst van de parklaan hierheen verplaatst. Zowel aan de noord- als de zuidkant van de bushalte is het mogelijk om de parklaan over te steken vanaf het tweezijdige fietspad aan de westzijde van de weg. De grote rijbomen die hier in de middenberm te zien is, zijn de bomen die nu tussen de rijweg en het fietspad aan de oostzijde van de weg liggen. Een van de twee rijbanen verplaatst dus richting het oosten, om daarmee ruimte te maken voor het tweezijdige fietspad aan de westkant.